Vier jaar geleden kreeg mijn moeder een hersenbloeding en twee weken lag ze op de intensive care van het Sint-Elisabeth ziekenhuis in Tilburg. Het waren twee verschrikkelijke weken, maar ik zag ook met hoeveel liefde en toewijding ze werd verzorgd door iedereen die daar werkt. Het was misschien wel de meest heftige situatie die ik in mijn leven heb meegemaakt, maar het gaf me ontzettend veel steun om te zien dat in goede handen was. En alle mensen die ik heb gesproken, die in de zorg werken, vertellen altijd met hoeveel liefde ze voor het vak hebben gekozen. Waarom ze zo dol zijn op hun beroep. Net als deze mensen. Oh, sorry. Het allerleukste aan de thuiszorg is dat, uh, dat wij uh, elke dag bij uh, heel veel mensen komen thuis. En op het moment dat wij ze dan een klein handje helpen, dan zijn ze daar ontzettend blij en dankbaar voor. Ja. Dus dan ga je met een goed gevoel ga je daar weer de deur uit. Je bent niet gewoon een verzorgende. Je bent iemand die ervoor gekozen heeft om voor anderen te zorgen. Je hebt er zelfs je beroep van gemaakt. En dat is helemaal mooi. Daar mag je best een beetje trots op zijn. De dankbaarheid van de patiënt, dat is het, het mooiste wat je kan krijgen. Niks kan daartegen op. Ik vind het hartverwarmend om al die betrokkenheid te zien. En de professionaliteit van zorgverleners, hoe ze hun werk doen. En dit jaar, meer dan ooit, ziet Nederland dat de zorg van levensbelang is voor onze samenleving. Want tijdens de coronacrisis gingen ziekenhuizen, zorgverzekeraars en zorgaanbieders noodgedwongen met elkaar samenwerken. Ze wisselden materialen en medewerkers uit. En namen patiënten van elkaar over. Want in een crisissituatie denk je niet aan concurrentie. Op 17 maart zijn de verkiezingen en is het precies een jaar geleden dat heel Nederland klapte voor al onze helden in de zorg. En dan zou je zeggen, die mensen die worden door heel Nederland gewaardeerd. Nou ja, door bijna iedere Nederlander. Want in de discussie over hogere lonen voor zorgpersoneel zei de premier het volgende. Maar dan is wel even het punt, uh, uh, los van die bonus, uh, wat bereik je daarmee anders dan dat die salarissen dus veel sneller gaan stijgen nog dan het gemiddelde in Nederland. Wat doet dat met alle andere salarissen in Nederland? Die zullen ook sneller gaan stijgen. Dus ik ben daar niet voor. Ik vind het echt te makkelijk. Nee, want, want stel je voor dat mensen in het onderwijs of politieagenten ook meer gaan verdienen. Kijk, het kabinet onder leiding van Rutte kiest ervoor om mensen in de zorg niet structureel beter te belonen. Zelfs niet tijdens deze pandemie. Ondanks al hun goede werk hebben we een systeem gecreëerd dat helemaal niet voor het zorgpersoneel werkt. Het werkt ze juist tegen. En het komende kwartier neem ik je mee in dat verhaal, over waarom de zorg overgeleverd is aan marktwerking, concurrentie en winst maken, over de gevolgen daarvan voor onze zorg en ik vertel je over onze plannen over hoe het anders kan, zodat de zorg weer over mensen gaat met vertrouwen en waardering voor onze zorgverleners. Voor het antwoord op de vraag waarom zorg overgeleverd is aan de markt, moeten we terug naar 2006. Dat is het jaar van de kopstoot van Zinedine Zidane, uh, de film The Devil Wears Prada... ...en natuurlijk de monsterhit Boot Anna. Toen werd ons huidige zorgstelsel ingevoerd. Dat was echt het begin van iets nieuws. Het 8 uur journaal opende er zelfs mee. Het weekend gaat het nieuwe zorgstelsel in. Tot nu toe gingen de voorbereidingen gepaard met veel onzekerheden. En er is nog steeds veel onzekerheid. Komt het wel goed met dat nieuwe stelsel, vragen veel mensen zich af. En vooral, wie krijgt straks de meeste macht en de grootste invloed? Dus voor die tijd had je in Nederland aan de ene kant ziekenfondsen... voor de gezinnen met een lager inkomen... en aan de andere kant een particuliere verzekering voor mensen die meer verdienden. En dat systeem leverde wat problemen op. Er waren wachtlijsten en patiënten met meer geld werden eerder geholpen doordat ze meer betaalden. Bovendien maakte de overheid zich zorgen over de vergrijzing en de stijging van de zorgkosten. Er moest dus iets veranderen. Zoals ik al zei, het was 2006. Het neoliberale denken vierde hoogtijd, dus je kunt je voorstellen dat de oplossing al gauw gevonden was. Marktwerking. De publieke zorgfondsen werden omgevormd tot private zorgverzekeraars. En ziekenhuizen en zorginstellingen werden meer en meer gezien als bedrijven. Zorg werd als het aan de overheid lag een product en patiënten werden consumenten. Het idee? Door marktwerking wordt zorg goedkoper en beter. Fout! De invoering van marktwerking in de zorg heeft geleid tot vier grote problemen. 1. Winst maken met publiek geld. 2. bureaucratie in de zorg. 3. Wachtlijsten in de GGZ. En tot slot... Zorg is voor veel mensen te duur geworden. Zorgverleners kiezen met hun hart en volle overtuiging voor het vak. Om mensen te helpen, ze beter te maken, gezond te houden of bij te staan in moeilijke tijden. Maar de organisatie waar een thuiszorgmedewerker of een wijkverpleegkundige werkt, is een commercieel bedrijf geworden dat winst moet maken. Daardoor ligt de focus niet altijd op de mens, maar op winst. Er verdwijnen miljoenen euro's zorggeld in de zakken van directeuren van met name kleine zorgorganisaties. Winsten van 20% of meer zijn geen uitzondering. En als het aan de VVD ligt, geldt dat straks ook voor ziekenhuizen en verpleeghuizen. Dat leidt ertoe dat publiek geld dat bedoeld is voor zorg ook in de zakken van directeuren en aandeelhouders terechtkomt. Ook moeten instellingen omzet draaien. En hoe doe je dat? Eigenlijk simpel door steeds meer behandelingen in kortere tijd te doen. Dan krijg je dus dit verhaal in consumentenprogramma Radar. Ik werd ooit behandeld door een kaakspecialist en met mij twee anderen tegelijk. Dus in plaats van een hand kreeg ik een spuit en ik moest gaan liggen en hij liep weg. En komt hij even later weer terug ik, ik zeg wat is er aan de hand? Ik doe drie mensen tegelijk. Waarom? Ja, dat levert meer geld op. Ik zeg maar dat is toch eigenlijk absurd? Ja, dat klopt, maar zo werken wij hier nu eenmaal. Dus hoe meer patiënten hij behandelt in een zo kort mogelijke tijd... hoe meer geld hij verdient en het ziekenhuis. Zorgmedewerkers moeten dus declarabel zijn. Uurtje factuurtje dus. Behandelingen moeten geld opleveren. En dat beperkt natuurlijk enorm de ruimte voor persoonlijk contact in de zorg. En omdat er geen geld wordt verdiend aan iemand gezond houden... wordt er dus ook te weinig geïnvesteerd in preventie. Het stimuleren van gezonde levensstijl en een goede voorlichting daarover... is natuurlijk ook superbelangrijk. Het tweede gevolg van marktwerking in de zorg... ...is de extreme administratiedruk. Elke behandeling wordt als product gezien, dat wordt verkocht. Medicijnen toedienen, steunkousen aantrekken, kussen opschudden, noem het maar op. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, is precies afgebakend wat je als zorgmedewerker kan... ...en mag en hoeveel tijd daarvoor staat. Het gevolg is tijdgebrek. We zijn in Bokstol, waar verpleegkundige Maartje Leidsman haar dagelijkse ronde loopt. Een race tegen de klok. Na de steunkousen van meneer Van Dun moet ze in anderhalf uur nog drie patiënten zien. Maar we lopen dus nu al achter op schema. Ja. Tijdens het filmen valt op hoeveel tijd wijkverpleegkundigen als Maartje en Evelien kwijt zijn aan administratie. Omdat er maar weinig hbo'ers zijn zoals zij, brengen ze meer dan de helft van hun tijd op kantoor door. Gemiddeld genomen denk ik dat ik ongeveer 60% van mijn tijd besteed aan de cliënt en 40% aan administratie. Dat is gewoon zonde, want je wilt die tijd besteden aan de daadwerkelijke zorg. Deze wijkverpleegkundige noemt meteen het volgende probleem. Je moet dus ook alles nog eens continu registreren en bijhouden, waardoor er veel te veel tijd wordt besteed achter een computer. Die tijd kan dus niet besteed worden aan de verzorging van patiënten. Bij ziekenhuisverpleegkundigen is dit inmiddels wel 40% van hun werk. Deze vriend ken je misschien nog wel. Uit de ORA-reclame van 2004. Mijn dochtertje is gisteren haar paarse krokodil vergeten. Paarse krokodil. In blokletters, juiste locatie van de vermissing, et cetera, et cetera. Hij groeide uit tot HET symbool van overmatige bureaucratie en regelgeving. Worden de weekse woensdagavond om half zes kwam ik echt een zinloze vraag tegen waarvan ik dacht, nou, dit is nu echt eentje om een stempeltje te zetten. En eh, nou, op dat soort momenten heb ik ook het idee van, dan moet ik er ook een Twitterberichtje aan koppelen. Ja, en dat Twitterbericht heeft geleid tot heel veel publiciteit rondom de Paarse Krokodil. En het is grappig genoeg een onbedoelde beweging geworden. Door een stempel te zetten op zo'n formulier, hopen we eigenlijk dat, dat de ontvanger van dat formulier ook nadenkt van, hé, hey, dit, dit, dat symbool kent iedereen nu wel. Als je het symbool nog niet kent, zeker in de zorg, dan, dan heb je onder een steen geleefd, denk ik. Uh, maar je ziet het formulier bij een stem dat je dan ook gaat vragen, oké, okay, maar wat is nou werkelijk het nut van dit formulier? Die nadruk op administratie en alles zo efficiënt mogelijk doen, leidt tot veel stress onder zorgverleners. Ze zijn bezig met werk waarvoor ze helemaal niet gekozen hebben. Weg ermee. De werkdruk is hoog. Steeds meer zorgverleners belanden ziek thuis op de bank. En dit gaat gecombineerd met lage lonen en weinig waardering. Het leidt ertoe dat steeds meer zorgmedewerkers stoppen met werken in de zorg en dat de nieuwe aanwas uitdunt. Het, het beroep is gewoon niet aantrekkelijk op dit moment. Het tol op ons privéleven is heel erg hoog om diensten op te vullen, zieke uh, collega's op te vangen. Je ziet ook de uitstromen heel hoog. is. Dus mensen die een aantal jaar wel uh, als verpleegkundige gewerkt hebben, maar daarna toch uh, een baan van de zorg uitgaan. Omdat het gewoon veel te, veel te hoge werkdruk is. En dat terwijl we ons zorgpersoneel keihard nodig hebben. Het personeelstekort in de zorg is nu al meer dan 32.000. En dat loopt mede door de vergrijzing in 2030. Op tot 83.000 zorgmedewerkers. Dit enorme tekort vormt een serieuze bedreiging voor de toegankelijkheid en de kwaliteit van onze zorg. Gaan we naar probleem 3. De wachtlijsten in de GGZ. Het nieuwe stelsel zou leiden tot minder wachtlijsten. En eerlijk is eerlijk, op veel plekken is dat gelukt. Zorg is snel beschikbaar en dat is heel mooi. Maar niet overal. Bedankt voor het wachten. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. In de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg lopen wachtlijsten juist alleen maar op. Zo kan het zomaar gebeuren dat je nog 7000 wachtende voor je hebt. Vorig jaar ontmoette ik Charlotte Bouwman, die dringend psychische hulp nodig heeft. En al meerdere zelfmoordpogingen heeft gedaan. Ze staat al meer dan twee jaar op de wachtlijst voor een behandeling. En moedig besloot ze om dan maar te wachten voor het ministerie van Volksgezondheid. Ze groeide daarmee uit tot het symbool van het verzet tegen de te lange wachtlijsten. Want Charlotte is niet de enige. 11.000 mensen met zware psychische problemen wachten al vier maanden of langer op behandeling. Hoe komt dat? Je raadt het al. Marktwerking. Aan patiënten die een relatief eenvoudige behandeling nodig hebben, verdienen GGZ-instellingen het meest. En dit kost verzekeraars juist het minst. Maar patiënten die een lange intensieve behandeling nodig hebben, zijn ingewikkeld en kosten meer. Die worden doorverwezen en belanden dan op een wachtlijst. De zorg en de mens ...kunnen door het systeem van marktwerking niet centraal worden gezet. Dan gaan we naar probleem 4. De zorg is voor veel mensen te duur geworden. Met het instellen van een basispakket voor iedereen... ...zou elke Nederlander een gelijke behandeling krijgen. Jong, oud, fit of niet. Maar zorgverzekeraars concurreren met elkaar... ...en willen daarom graag de gezondste mensen werven. Die kosten namelijk, je raadt het al, het minst. Verzekeraar Promovendum kwam daardoor met een speciale verzekering... ...voor hoger opgeleiden. Omdat uit onderzoek blijkt dat die gemiddeld genomen gezonder zijn. De laagste premie voor hoogopgeleide. zo luidde de slogan. En daar viel columnist cabaretier Pieter Derks over. Promovendum wilde me toch dolgraag een zorgverzekering aanbieden. De rillingen liepen me meteen over het lijf. Ik wil hier namelijk helemaal niet bij horen. Ik weiger het idee te snappen van een verzekeraar alleen voor hoger opgeleiden. Waarom? Omdat andere mensen te dom zijn om gezond te blijven? Of gaan gestudeerde nieren langer mee? Is er universitaire kanker? Ziek is ziek, dood is dood, pech is pech. Daar helpt geen opleiding tegen. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen, nou ome Jan, die had dus altijd wat. Pijntje hier, dingetje daar, continu hoesten. Maar toen is hij op 40 veertigste toch nog aan de studie begonnen. Nooit meer ergens lang. Van de laagste premie voor hoger opgeleiden. Deze slogan werkt tweedeling in de hand. Want hoewel ziek worden inderdaad helemaal niets te maken heeft met je diploma, de omstandigheden van lager opgeleiden en lager betaalde mensen maken ze wel kwetsbaarder. Niet alleen willen zorgverzekeraars dus het liefst alleen gezonde mensen aantrekken, wel premie binnenharken, maar niet uitgeven. Ook het eigen risico zorgt voor een groeiende ongelijkheid in ons systeem. Het eigen risico was in 2650 euro. Inmiddels is dat nu zo'n 385 euro. En dat eigen risico is voor mensen met een klein inkomen een enorme kostenpost. Onlangs liep ik op straat en er was een mevrouw op een scooter en die reed tegen iemand anders op een scooter aan. Uh, ze had duidelijk last van de benen, dus ik liep naar de tour en ik vroeg haar, zal ik een dokter bellen? Nee, alsjeblieft, niet doen. Mijn eigen risico. En deze mevrouw is echt niet de enige. Mensen die niet naar de dokter gaan omdat ze bang zijn dat ze het niet kunnen betalen. En dat allemaal in een rijk land als Nederland. Genoeg plekken waar het knelt in de zorg. Gelukkig kan het echt anders. GroenLinks heeft een plan om de marktwerking in de zorg af te schaffen en de menselijkheid terug te brengen. We willen een systeem dat voor in plaats van tegen de zorgverleners werkt. We willen een zorg die gaat om samenwerking, solidariteit en meer waardering voor iedereen die in de zorg werkt. En om dat te bereiken hebben we een krachtige overheid nodig die zorg garandeert voor iedereen die dat nodig heeft. Dit zijn onze plannen. Winst maken in de zorg wordt onmogelijk. Het geld bedoeld voor de zorg moet ook echt naar de zorg. Private zorgverzekeraars worden publieke zorgfondsen. En de administratiedruk moet minder. Zorgverleners worden niet betaald per behandeling, maar gewoon voor de zorg van een patiënt. En we investeren in preventie, want voorkomen is beter dan genezen. De concurrentie wordt afgeschaft. Samenwerking is de nieuwe norm. En zorgpersoneel gaan we beter betalen, zodat verzorgenden en verpleegkundigen de waardering krijgen die ze verdienen. En het eigen risico maken we afhankelijk van je inkomen en schaffen we af voor lage- en middeninkomens. De crisis in de geestelijke gezondheidszorg wordt eindelijk aangepakt. Want mentale gezondheid is net zo belangrijk als fysieke gezondheid. De farmaceutische industrie krijgt minder macht. Pharmabedrijven moeten werken voor de gezondheid van mensen, niet voor de winsten van aandeelhouders. Kortom, we gaan betalen voor wat waardevol is. Het eigen risico afbouwen, hogere lonen in de zorg. Het is allemaal niet gratis. En hoe betalen we deze plannen? Voor een deel verdienen de plannen zichzelf terug, doordat er meer aandacht komt voor preventie en doordat winstuitkeringen worden gestopt. Voor een deel zal er ook belastinggeld bij moeten. En dan krijg je automatisch de vraag, is dat het wel waard? Op die vraag, als die me honderd keer gesteld zou worden, zou ik honderd keer ja zeggen. Want onze gezondheid is het meest kostbare bezit dat we hebben. Ja, we moeten opletten dat we de kosten in de hand houden. Maar het idee dat er altijd maar bezuinigd moet worden op de zorg en dat marktwerking een heilige graal is, dat is een idee van rechts waarmee we moeten breken. Dit is ons plan. Een systeemwijziging voor de zorg. Het afschaffen van marktwerking. Want de coronacrisis leert ons dat het tijd is voor grote plannen. Het laat ons allemaal zien hoe waardevol de zorg is. En daarom is het tijd voor meer. Meer samenwerking, meer aandacht, meer vertrouwen. Op 17 maart zijn de verkiezingen. Help mee zodat we deze plannen ook echt kunnen gaan uitvoeren. Word online campaigner en ga naar groenlinksnl slash nu. Tot snel!